Goed zo, Joyce! Hé, hey, Joyce! Oh, daar komt Annabel aan. Is dat niet een beetje eng? Oh, wat eng! Joyce, laat je niet wegjagen, Joyce! Hoi, oh, Joyce! Hé, hey, Annabel! Goed zootjes. Oh, en hé! je ook. Oh Joyce, kom weg. Hey, oh, zo. Goed zo kom uit, Oh, ik zie Black Jack. Hé, hey, Black Jack, kom maar Black Jack. Oh, Black Jack. Je bent de hengst van zorgboerderij vrij. Niet meer van vogelvlucht. Daar zijn we super blij mee, Black Jack. Hé, hey, Black Jack. Goed zo, Black Jack. Oh, Black Jack. Hé kom maar Joyce! Kom maar, Joyce! Ho, Joyce! Hé, Blackjack! Alleen Roosje is er niet bij. Goed zo, Joyce!